Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren. En misschien geen enkele video van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te drukken. Ja, zodat je natuurlijk ook meldingen krijgt als ik een video upload. Ik heb hier weer een heel bijzonder mens naast me zitten. Ja, haar naam is Els Dollander. En uh, ja, zij uh, doet uh, ja, natuurlijk zien. Dus wat betekent dat? Dat je dus geen bril meer nodig hebt. Dus je ogen weer zo krachtig en scherp maken dat je, ja eigenlijk weer gewoon kan zien. En dat heet Dr. Bates methode. Effect hebben bij een bepaalde oefening. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld mensen met leesbrillen. Daar is de bedoeling om, om dus dat spiertje mm -hmm. terug uh, aan het werk te weg. zetten. Is het heel goed om bijvoorbeeld uh, ver weg en dichtbij te kijken en dat constant af te wisselen. Dus je kijkt ver weg, je kijkt dichtbij, ver weg, dichtbij. Dan nodig je dat spiertje uit om samen te trekken te ontspannen, ja. Samen ja. trekken en te ontspannen. Ja. En op die manier uh, ja, activeer je het terug. Ja, ja, ja, okay. je? De kroon, het kroonjuweel van de Dr. Bates methode, mm -hmm. zal ik maar zeggen, dat is palmen of palmeren. En dat is ook weer een heel eenvoudige oefening. Ja. Maar um, dat is eigenlijk met de palmen van oh. je handen, ja? dus uh, je ogen ja. afdekken. Maar voordat je dat doet, is het belangrijk om uh, je schouders ja, een beetje los te maken, mm -hmm. Mm -hmm. omdat er heel veel spanning in de handen ook kunnen zitten. Okay. En dan kan je ze een beetje warm uh, vragen. Ik heb geen bril of iets dergelijks, maar ik doe gewoon... Maar, ja. <laughs> ik wil ze houden, hè? Ja, <laughs> en het is ook bekend dat er hier in de palm van je hand mm -hmm. dat daar energie uitkomt. Ja, ja, ja. En dan ga je eigenlijk... Uh, zo wat kootjes oh, maken ja. en dan die over je ogen uh, houden. Hmm, en je voelt zo ontspannen? Ja. En je dus sluit je ogen mm -hmm. en dan ga je afhankelijk misschien zien dat, het, dat er zo, ja, uh, allerlei kleuren kunnen, uh, kan je zien. Maar na verloop van tijd uh, gaat dat ook uh, helemaal zwart worden voor je ogen, omdat jouw optische zenuw geen informatie meer krijgt. Mm, dus, en dat is enorm ontspannend ja. voor jouw hele visuele systeem. Het is eigenlijk pauze nu op dit moment. Nee, nee, nee. <laughs> er wordt niks gezien, er wordt ook niets verwerkt. En hoe zwarter je kan zien, hoe meer ontspannen jouw visuele systeem is en ook hoe beter je zal zien. Mm -hmm. Dus het uh, loopt raden aan om, om regelmatig te palmen. Dus uh, voor mensen die veel met de computer werken en zo, um, is dat ook een zeer, zeer uh, goede activiteit om te doen. Uh, een minuutje kan al uh, voldoende zijn uh, om je oren even een boost te geven, eigenlijk. Het dekt ook heel goed hoor. Ja, Want je ja. hebt wel eens als je ogen gewoon sluit dat je toch nog licht ja. ziet of ja. uh, licht verschijnt, en ja. dan zie je nog eens rode, groeide ja. uh, kleuren. Maar hier zie je ook helemaal niks. Ja. ja, inderdaad, heerlijk. Ja, het is heerlijk ontspannend. En er is één valkuil, dat is als je bijvoorbeeld op je werk bent en je bent aan het palmen dat je dan begint te denken aan wat je nog allemaal moet doen. <lacht> en dat is natuurlijk contraproductief. Dus uh, als je palmt is het um, aangewezen ja. Ja, om te denken aan iets wat je ontspant uh, of iets wat, wat, je, ja, wat je grappig vindt. Of, of, of een persoon die je heel graag ziet. Ja, want je wil die ogen natuurlijk steeds ontspannen ja. hebben. En oh, ja. Het is natuurlijk dus hè, dat je continu stress op die ogen ja. uh, afvuurt, ja. zeg maar. Inderdaad, ja, ja. ja. Er is zelfs een verhaal, nu um, we hier toch zo lekker aan het palmen zijn. Um, <laughs> mensen kijken daardoor, door. Ja. Ik zou zeggen aan de mensen die dit zien, <laughs> doe lekker mee. En ervaar en kijk, zelf. Hoef jij niet de ah, ja. stable zo zit. Maar... Ja, uh, <laughs> ik zou zeggen aan de mensen die, die kijken, doe lekker mee. En voel zelf hoe ontspannend mm. het is voor je ogen en voor je visuele systeem. Als je palmt, is het ook belangrijk dat je erop let dat je rug uh, recht is en dat je dat, oh, door, dat ik, Ja, dat, ja, dat, dat, je, je, niet, dat je, niet je dat je niet zo in een kromme uh, of gebogen uh, rug zit. Oh. Um, ja uh, dus, okay. uh, En. Um, ja, uh, dokter Beets uh, die gaf uh, een, op het eind van zijn leven ook elke maand uh, een magazine uit. Uh, Laten we zeggen, zo'n voorloper van de I, of de nieuwsbrief die we nu hebben. En daar heeft hij een verhaal dat iemand twintig uh, uur aan een stuk had uh, gepalmd mm -hmm. en toen hij dan terug zijn ogen op deed zag hij scherp en helder en heeft nooit meer basis gezien. Wauw, ik ja, geloof dat echt wel Ja, ja, ja. Ik geloof dat echt wel, ja, ja, ja. Dus, ik uh, het echt, uh, doel, ja, dat is echt fantastisch, kan, ja. ja. Dus dan, wanneer je dan het gevoel hebt dat het genoeg is, dan is het belangrijk dat je heel uh, langzaam terug licht toelaat. Oh, okay. En dat je ook heel goed gaat voelen wat dat licht doet met de spieren rondom je ogen, dus als je bijvoorbeeld heel langzaam terug licht laat, uh, ga dan heel goed voelen en als je de neiging hebt om te gaan knijpen met je ogen, wil dat eigenlijk zeggen dat je te snel gaat, dat je ogen meer tijd nodig hebben om terug aan het licht te wennen. Dus, uh, want we zijn zo gewend om onszelf te forceren eigenlijk. En opnieuw met je eigen ogen leren zien is eigenlijk opnieuw leren je grens te kennen mm -hmm. en ook ook te respecteren. Want je voelt het echt als je te snel doet. De ja. de reken, dus dan voel je het eraan, dan, dan voel je gelijk die licht dat je echt denkt van alsof je net wakker wordt en ja. er gelijk een lampje aangezet wordt. Dus en hoor, dan, je. dan uh, is, knipper je je ogen terug open en dan ga je zien in vele, in vele gevallen dat je dat helderder is. Ja. Als je ja, je ja ogen dat is ogen. echt zo. Je hebt echt ja. gelijk. En, ding is ook, en een andere heel belangrijk principe, uh, knipperen. Okay. Omdat dus een normaal oog, uh, mm -hmm. een normaal, of een gezond oog, zou dat, mm -hmm. zeggen, mm -hmm. dat knippert eigenlijk mm -hmm. om de 2 à 3 seconden. Mm -hmm. En dat is, niet, dat, is, dat is de reden. Uh, als je oog knippert, dat, gaat, uh, eigenlijk is dat zijn dan mini pauzes voor je mm -hmm. ogen. Mm -hmm. Dat wil zeggen, het moment dat je oog dicht gaat, heeft jouw optische zenuw geen input, dan nee. is dat dus pauze. Mm -hmm. En het gaat ook je oogbol uh, uh, vochtig houden, okay. nee? want het is ook een trigger voor je traankleertje om een traantje over je uh, oogbol open te smeren eigenlijk, ja. zodat ja, ja, ja, ja. je oog prettig dus aan Dus veel knipperen? Veel knipper is de boodschap. Okay. Zeker... En geen bril opzetten dus waarschijnlijk. Ja. Dus hoe, hoe ga je dat doen? Hoe, hoe kan je ja, dat? Daar ga ik eh, zo dadelijk oh, okay. op in, maar ik, ga, ik wil even nog over, over dat knipperen. Ja. Dus, um, omdat mensen die veel met een beeldscherm werken, mm -hmm. uh, die gaan minder knipperen. Ja, ja, ja je gaat staren. Ja, die gaat, een beeldscherm nodigt eigenlijk uit om te staren. Mm -hmm. En dat is gewoon um, wetenschappelijk mm -hmm. uh, onderzocht, dat mm -hmm. mensen die met een beeldscherm bezig zijn, dat die maar om de 7 à 10 seconden knipperen, mm -hmm. met hun ogen. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen, uh, dat jouw ogen drie keer minder pauze krijgen. Okay. Ja, ja, ja, Normaal ja, gezien, ja, ja, ja, ja, ja. om de twee geval... à drie seconden. Dus knipperen houdt in dat ze dus rust krijgen of zo? Ja, ja als je knippert, dus het feit van te knipperen, krijgen ze even geen informatie binnen, mm -hmm. En dat is pauze voor je uh, optische zenuw, mm -hmm. dus je visuele cortex. Maar als je mm -hmm. dus naar een beeldscherm kijkt, wordt die knipperfrequentie. Ja veel lager ja. en ik heb er de meeste mensen om de 7 à 10 seconden. Oh. Dus, dat is dus dat je drie tot vijf keer minder pauze hebt. Mm -hmm. Want het ding is als je over visu het visuele systeem en je ogen praat, mm -hmm. praten we hier over zeer kleine en subtiele mm -hmm. spiertjes. Dus het is, het is allemaal uh, naveland. Mm -hmm. En dus uh, het is Zeker een, een goed idee om regelmatig bewust iets te knipperen met je ogen. Okay, dus mee om, ja. Ja, ja, ja, om het en ontspannen. En dat mensen, is ook een van de oorzaken van ja. droge ogen, en branderige ogen ja, en computerogen. Ja, ja, ja. Oh ja, ja, ja. Zie je? Heel interessant. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja, ja. Dat, dat is inderdaad. Wat je... Sorry mensen, als jullie gesnurk horen, dan is het mijn hond. Die wou niet meer ergens anders zijn, die wou erbij zijn, geen piepen. Dus snuffelijke hond. Ligt hier niet iemand te slapen. Maar uh, ja, alleen hond. Ja. Dus nog maar, een tip, ik, ja. zou, ik zou zeggen, uh, plak aan je beeldscherm mm -hmm. een, een post-it uh, mm -hmm. met de boodschap knipper. Oké, okay, ja, ja, ja, <laughs> ja. dat je steeds her blijft herinneren. Dat je jezelf dat je eraan herinnert om regelmatig te knipperen, zeker als je met een beeldscherm werkt. Oh ja, ja, zeer interessant. Ja. en ja. Omdat wij nu toch in deze speciale tijden uh, mm. leven en mensen heel veel met uh, computers mm -hmm. werken, mm -hmm. ook mensen ontmoeten, mm -hmm. zoominares en mm -hmm. al die toestanden volgen. Mm -hmm. uh, het ding is dat uh, ogen zijn gemaakt om 3D te zien. Mm -hmm. Maar een beeldscherm is 2D. Oké. Okay. is dus zeer uh, ja, vinden op, dat ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, Oké. Okay. Dus uh, plaats naast jouw beeldscherm. Mm -hmm. um, uh, kleurrijk voorwerp waar je ogen graag naar kijken, ah, okay, zodat ja. je regelmatig ga je ontspannen natuurlijk, ja. Ja, dat je regelmatig je ogen die ontspanning mm -hmm. geeft van 3D-zicht. Mm -hmm. Door naar dat voorwerp te kijken. Mm -hmm. En wat dat ook heel uh, goed is om te doen, is regelmatig van je beeldscherm wegkijken, even in de verte. Mm -hmm. Zes meter en verder kijken, mm -hmm. zodat je dan toch weer ont kunnen ontspannen. Ja, ja, ja, ja. En zo ja, ja, ja. van die uh, kleine trucs. trucs ja, ja, inderdaad. Je hebt dat misschien zelf ook al gemerkt, dat wanneer mensen met een computer bezig zijn, dat die daar precies in dat scherm zitten. Mm -hmm. uh, dus, en uh, ik merk dat bij mezelf ook, hè, uh, dat gebeurt mij ook nog <laughs> regelmatig, dat je zo in een soort van overfocus zit mm -hmm. en dat je eigenlijk totaal geen idee meer hebt wat er rondom jou gebeurt. Mm -hmm. En uh, ik heb het er nog niet over gehad eigenlijk, maar um, zin, dat heeft twee componenten. Dat is het. Um, het centraal gezicht. Het is toch niet te geloven. <laughs> het is echt niet te geloven. Ik moest er ook echt lachen. Ik denk van, dan is die hond eindelijk weg. Begint mijn hamster. Oh, je hebt die hamster. Ik denk dat, dat jij hamster. Had. Ja, ik heb een hamster. <laughs> niet te geloven. Ze die slapen toch overdag? van is dit hier? <laughs> oh, niet te geloven toch? Niet te lang. <laughs> het is hier echt een dierentuin. Een hoop op zee Ja. Ja, <laughs> ja en, en uh, nu dat we dus in een tijd leven, waar we heel veel met beeldschermen bezig zijn mm -hmm. en zo, en ogen dat eigenlijk niet zo fijn vinden, um, vind ik ook belangrijk om te vermelden dat uh, wanneer je met een computer werkt, dat je dan vaak eigenlijk gaat overfocussen. Mm -hmm. Je hebt dat wel al gemerkt, misschien ook bij jezelf, dat je dan zo precies in je beeldscherm zit. Mm -hmm. uh, en, en je bent dan eigenlijk vergeten wat er rondom jou gebeurt. Ja, ook telefoon, hè? Ja. Er mag bij wijze van spreken een bom ontploffen en je, mm -hmm. je hebt het niet gemerkt, mm -hmm. omdat je whoops, helemaal mm -hmm. in, in die computer zit. En dat mm -hmm. is dus eigenlijk uh, ja, nefast voor goed zicht, mm -hmm. omdat je. Um, een goed zicht is een evenwichtig zicht en dat wil zeggen dat er een centraal zicht is, maar er is ook de periferie. Mm -hmm. Dus, uh, en als je dus uh, met beeldscherm werkt is het belangrijk om mm -hmm. jezelf regelmatig erop te wijzen dat er ook nog iets is als de periferie. Dus je hebt datgene wat je ziet uh, waar je blik op valt, mm -hmm. maar daarnaast zie je eigenlijk ja. Ja, of wel een beetje, ja, uh, in normale omstandigheden zie je eigenlijk ook nog alles eromheen. Bijvoorbeeld. Ja, als ik, je zo gewoon kijkt. Ik kijk naar jou, ja? maar ik zie ook nog ja. wat er bijvoorbeeld in ja. de periferie gebeurt. Ik zie mijn handen bewegen, mm -hmm. maar ik heb mijn focus er niet op. Mm -hmm. Dus maar ik zie jou en ik mm -hmm. zie jou scherp, maar mijn handen zie ik niet scherp. Mm -hmm. Die zie ik wel bewegen. Mm -hmm. En dat is de periferie. Maar wanneer je met beeldschermen bezig bent en computers, mm -hmm. dan uh, verlies je vaak het bewustzijn van die periferie. Dus hoe je? Okay. de periferie, de, ja, dus het beeld in de periferie, okay, in de okay. rand ja, ja, ja, ja, ja, ja. Eigenlijk. En, en hoe kan dat dan dat je dat verliest? Uh, omdat je focus helemaal op, uh, punt op één punt gericht is dus. en je eigenlijk een soort overfocus mm -hmm. hebt. En beeldschermen nodigen mensen uit om te gaan overfocussen. Ja, Oké, okay. overfocussen. Ja, okay. En dan vergeet je eigenlijk, dan heb je geen... Um, Bewuste de notie meer van de rond, ja. wat er in de uh -huh. rond gebeurt. Uh -huh. Dus normaal gezien, als je naar een beeldscherm kijkt, dan zie ik wat er op het beeldscherm uh -huh. uh, staat, uh -huh. maar ik zie ook de omgeving nog uh -huh. ja? uh, Maar soms ben je zodanig gefocust uh -huh. dat je die omgeving eigenlijk me bewust uh -huh. van bent. Uh -huh. En dan is het goed om regelmatig jezelf eraan te herinneren om ook de periferie uh, om je bewustzijn van de periferie en je kan dat gewoon te blijven kijken ja. Ja. maar terwijl dat je toch wel aan het werk bent ja. toch nog uh, in de rand blijven kijken ja. Ja. en uh, een goede oefening om, om die periferie te stimuleren is bijvoorbeeld gewoon met je uh, handen, handen. Gaan. ja want oh ja. als je nu bijvoorbeeld naar een, een punt kijkt uh -huh. en je gaat dan je handen bewegen zie je. Je, dat zie je, ja, zonder dat je er naar de... kijkt en ja. dat, is eigenlijk, dat zijn eigenlijk de kegeltjes die die beweging opvangen. En je kan daarmee spelen. Je kan, daar, uh, naar. Ja. Je kan bijvoorbeeld uit zo, zo ver mogelijk gaan en dan mm. zien oh ja daar is het uit mijn periferie, hier komen ze erbij in. En je kan ook van naar boven gaan. En dat is een hele goede oefening. Misschien dat je collega's een beetje raar gaan kijken. Nee, wat doe je dat? het? doet mij denken. Ik heb wel van die uh, grappige anekdotes eigenlijk. Ja, ja, ja, kan je, Ja, ik ga het even vertellen. Uh, ik kwam eens terug uh, van een reis en, uh, met de auto, en dat was best wel vermoeiend. En ik had me geparkeerd voor mijn huis, en ik dacht: oh, dat is hier eigenlijk een ideale setting. Ik ga mijn, mijn elleboog op mijn stuur laten rusten mm -hmm. en ik ga even vijf minuten palmen. Ja. Dus ik zit daar op te palmen, vijf uh, minuutjes in mijn auto voor de deur, en plotseling klop, klop, klop. Klopt er iemand op mijn ja. en ah, ik, ik kijk. Staat er een zwaantje? U is <laughs> een politieagent. Oh, een zwaantje noemen we Ja, dat is zo'n. Een politieagent op de motto. Staat er een zwaantje? En ik doe mijn raam naar beneden en die vraagt: gaat het, mevrouw? <laughs> ik zeg: ja, ja, ik ben oké. Okay. Ik, zeg, ik ben, ben aan het palmen. Ik ben aan het palmen. Nee. En die kijkt zo naar mij. Zo van, Mm. <laughs> dat is <was> super grappig. <laughs> dus uh, ik zeg dat is heel lief. Uh, nu denken maar ze dat, ik, het, het, dat ja. je een het wenen bent, hè? Ja, <laughs> ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ja, ik heb nog oh. zoiets gehad uh, um, dat ik uh, ver weg aan het kijken was, op zo een, een, een, aan de rand van een meertje. Een, een mm -hmm. En ik stond echt aan de rand mm -hmm. en ik was ver weg aan het kijken en dan. Een spelletje zal spelen <laughs> in de ogen en er komt er een mevrouw, mevrouw op een fiets voorbij en uh, die stopt en zegt Je gaat toch niet springen hè? <laughs> ik zeg, nee nee mevrouw, nee nee, dankjewel. Dus het is oh, ze was bang iets... dat je gewoon zou aan het concentreren was, dat je zo de nee, brug af zou springen. Ik denk ik zou springen. Ik zeg, nee nee nee, nee, nee. Oh, Dus God, op zich wel lief. Ja. Eh, mensen zijn dat bezorgd. Ja. Dus, uh, maar het kan dus zijn als je... Uh, <laughs> Een of andere ook activiteit kan het gevoel heb van de pens weten dat dat de mensen het een beetje vreemd vinden of zo. Uh, dus, maar met hoe meer we zijn, eh, ja, hoe meer normaal, hoe, hoe meer normaal het wordt. Het wordt. Dat ja, is misschien ja, een idee ja. voor het nieuwe normaal. Ja, inderdaad. Ja. Dus uh, regelmatig uh, palmen. Dus ook als je met uh, beeldschermen werkt, ja. zeer goed om regelmatig is. Maar dus die bril zoveel mogelijk afzetten. Wel, um, ook nog iets. Bijvoorbeeld uh, als er mensen zijn die uh, een bril hebben voor uh, ver te kijken, mm -hmm. dus die bijzind zijn mm -hmm. uh, en je zit heel veel uh, met uh, beeldschermen ja. bezig dan is dat ongeveer 50-60 mm -hmm. centimeter. Mm -hmm. dan kan het interessant zijn om een bril aan te schaffen die corrigeert tot, tot aan je beeldscherm, voor, bijziend. voor bijziendheid ja. dus, uh, want vaak als mensen bijvoorbeeld min 2 dioptrie hebben uh, dan kunnen zij perfect uh, scherp en helder zien op het beeldscherm mm -hmm. uh, en hun uh, bril enkel gebruiken voor ver weg te kijken. Zoveel mogelijk, ja. maar dan afzetten. Of hoe ga je trainen anders? Ja, dus als je de activiteitjes doet, is het uh, altijd zonder bril of lenzen. Nu, mm -hmm. mensen die lenzen hebben en die bijvoorbeeld met beeldschermen werken, uh, dat is natuurlijk een gedoe om mm -hmm. die dan in en uit te doen. Mm -hmm. Dan kan je uiteraard met je lenzen doen, maar uh, het beste resultaat ga je natuurlijk hebben als je je lenzen of je bril afzet. Ja, want als ga je het anders gelezen, vindt. want dan ga je nooit het achterkant Ja, lopen. en dan ga je ook kunnen zien wat het verschil is. Mm. En hoe kom je daar dan achter? Moet je het eigenlijk van tevoren eventjes naar zo'n opticien om jouw oog op dat moment te meten, waar je op dat moment staat en dan een maand later te kijken van zijn ze verbeterd? Dat kan, maar dat hoeft niet. Uh, bijvoorbeeld zo'n eye chart, zo'n letterkaart afprinten mm. en die ergens ophangen. Mm -hmm. En uh, dan, je houdt ze op op, op, op op een afstand dat je zonder je bril bijvoorbeeld de eerste twee rijen scherp en helder ziet. Uh -huh. Dat de derde rij een beetje wazig is. Uh -huh. En dat dan dat ook een, de onderste rij bijvoorbeeld uh, zeer onscherp of uh -huh. dat je zelfs niet ziet dat er een is. Uh -huh. En als je dan die activiteitjes doet, kan je bijvoorbeeld na, na het palmen, bijvoorbeeld, kan je uh -huh. dan je ogen rustig openknipperen. En, Um, dan kan het best zijn dat je bijvoorbeeld de derde rij ineens die, ziet. Dat je die dan toch. ah ziet. dan weet je gewoon dat er verbetering is. Ja, dan weet je dat er verbetering zit. Ja, dan ja. moet je jezelf wel kunnen motiveren natuurlijk. Ja. We ja. moeten we wel, wel ja. uh, dan toch die prestatie dat we iets hebben bereikt. <lacht> ja. Ja. Ja. ja. Het is voornamelijk heel belangrijk dat als je het doet dat je er plezier aan beleeft. Ja. ja, ja. ja, ja. Als, als het bijvoorbeeld, ik merk dat ook vaak met mensen die dan een uh, persoonlijke sessies volgen, die mm -hmm. dan. Heel hard gefocust zijn mm -hmm. op dat resultaat. Mm. Maar zo werkt het dus nee, niet. Nee, nee, nee, wat ga je weer knijpen? Ja, ja, en dan zet je jezelf onder druk ja, ja, ja. voor resultaat. Ja. Het is een beetje dubbel eigenlijk, want uh, enerzijds doe je die activiteit natuurlijk om resultaat te hebben, mm -hmm. maar de weg ernaar is mm -hmm. belangrijker dan mm -hmm. het resultaat zelf. Zeker in onze maatschappij, omdat we zodanig getraind zijn van kleins af aan baan, mm -hmm. om in de prestatie te gaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Een bril. Is eigenlijk een, een vorm van learned helplessness. Mm -hmm. Dat is een term uit de psychologie, mm -hmm. maar je wordt eigenlijk systematisch geleerd om afhankelijk te zijn van je bijna. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. En um, als je beslist van nee, ik wil door mijn eigen ogen gaan mm -hmm. zien, is het eigenlijk het terugklemen van het vertrouwen in jouw Zelf? ogen en in ja. jezelf. Ja. Ik heb ja. daarnet uh, of in de vorige keer gezegd dat uh, I mm -hmm. is ik ja. en mijn ogen. Ja. Het is echt de, ik zal haast durven zeggen, uh, je eigen soevereiniteit ja. claimen ja. met jouw ogen ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, je eigen organen terug ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Want het is eigenlijk ook niet verwonderlijk dat er nu net in deze tijd zoveel visuele problemen zijn, mm -hmm. uh, omdat bijvoorbeeld bij Indigenous people mm -hmm. dat die dat eigenlijk... niet. Die hm. hebben geen bril. Maar die mensen leven werkelijk in, um, in eenheid met de natuur ja, en ja, met ja, hun ja, ja, natuur. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. zoals gemalen, uh, tribes of uh, stammen, ja. En ja. andere ja. In, in de jungle of zo, ja. die hebben dat niet. Die, nee. hebben, geen, nee. die hebben dat niet. Nee. Nee. Het, het, het, maar uh, het feit dat brillen eigenlijk in, in onze maatschappij uh, ja, omnipotent aanwezig zijn, ja. is gewoon een teken dat wij heel ver van onze natuur. natuur en onze eigen natuur ja. uh, verwijderd zijn, ja. dus in die zin gaat je bril je ook terug, uh, ja. uh, het is ook een vorm van zelfzorg hmm. uh, dat is ook zo'n term die tegenwoordig hip is, zelfzorg, ja, ja, ja, ja. maar eigenlijk uh, die activiteiten doen van de Dr. Bates methode ja. is een vorm van zelfzorg ook ja. Ja, dat is natuurlijk ook uh, dat is onbegrijpelijk, eigenlijk, de tijd waar we ook allemaal in zitten. Ik bedoel, in de jungle heb je natuurlijk niet een computer en een telefoon ja. waar je gewoon acht uur achter elkaar aan zit te staren. Misschien sommige mensen 24 uur. Ja, En heel staren, staren, staren, staren, staren. Dat is het enige wat je doet eigenlijk. Mm -hmm. en, en ja, dat is toch eigenlijk de juiste ja. geworden. Dus, en, en je ogen draaien en zo, heeft dat ook een functie? Dus als je veel stretcht of zo met je ogen, dat had ik ook wel eens gehoord, mensen dat doen en dat dat belangrijk is? Uh, je kan, dat zijn ook activiteiten die je kan doen, bijvoorbeeld hm. uh, als mensen astigmatisme uh, hebben. Wat is astigmatisme? Astigmatisme is zo die, die De warp, zo'n oh, ja, ja, ja. Zo duik in, in het hoofd. Ja, dat dat is kan dus horizontaal, verticaal of schuin zijn. Ja. Ja? En um, ik, bijvoorbeeld als je met je ogen gaat draaien, je kan je ogen in een cirkel draaien mm -hmm. hè? en dan kan je op bepaalde plekken. plekken Duidelijk, spanning. Voelen. Ja, ja, dat voel ik hoor. Dat, dat, ja, dat kan je voelen. Links, helemaal links of zo, dan voel ik echt ja. wel hier een ja. beetje en, een soort pijn, ja. wat je dan voelt. Ja. Dus helemaal rechts, dat gaat, meer, ja. dat gaat makkelijker. Ja. Maar links, ja. uh, en wat is dat? Um, dat kan zijn dat daar een beetje spanning of stress zit. Uh, op zich, um, hoeft dat niet altijd meteen een invloed te hebben op jouw zicht. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar het is goed om, om, om met die ogen te bewegen. Uh -huh. om, om, om die spanning. En, en, en bijvoorbeeld dan in die spanning te gaan zitten en, en het los te laten, bijvoorbeeld. Uh -huh. dus het is ja. eigenlijk ook belangrijk om gewoon zacht te zijn. Ja. Uh, ja, ja, ja. en lief voor jezelf. En lief voor jezelf. Ja. Want hard met onszelf zijn we uh, doffies. Ja, ja, ja, dat willen we niet meer. Ja, ja we willen eigenlijk net een beetje zachter met ons. Voor Ja, ja Koesteren ja, ja. Ja, ja. is eigenlijk ook een heel belangrijk ja. woord wat jij gebruikt. Ja. Want dat heeft ook wel met die veiligheid te maken. Ja, ja, ja. ja. Het is, um, eigenlijk, ogen zijn vaak ook een beetje als kinderen. En die gedragen zijn ook een beetje als kinderen mm -hmm. eigenlijk. Um, dus als, je, als een kind valt, dan ga je ook niet zeggen, zeg, stel je geval. of al. Nee, ga kijken, of je je gedaan. Ja, kus je, uh, kus je, kus je, kus je <laughs> ja. is dat ook een beetje ja. met je ogen. Ja. Als je bijvoorbeeld, niet scherp en helder zin, uh, wat er heel vaak ook mentaal speelt, is, is negatieve gedachten ja. met betrekking tot jouw, jouw zicht. Okay. Als mensen zelfkritiek. Zien, zelfkritiek, ja. ja. Dus het is ook belangrijk om daar bewust van te worden en okay. eigenlijk meer te zeggen, wauw, wat kan ik nog allemaal zien? Zonder mijn bril, zonder mijn lenzen. Ja. Ik kan eigenlijk nog heel veel zien. Ja, ja, ik kan vormen wel. zien, ik kan kleuren zien, ik kan verschillen in lichtintensiteit zien, mm -hmm. ik kan 3D zien. Mm -hmm. Er is zoveel meer ja. dan alleen scherp en helder ja, zijn. Ja, ja, ja. Focus maar dat je gewoon echt om je heen kijkt in het nu. Ja. He, in plaats van je hebt heel vaak dat je heel vaak kijkt, dan zit je in gedachten. Ja. ja. Eigenlijk, dus wanneer je wazig zit, wil je eigenlijk zeggen dat jouw brein ergens anders is. Mm -hmm. Maar niet daar waar je ogen gaat ja, kijken. Precies, ja. ja want ja. dan zit je eigenlijk te uh -huh. kijken en weet je eigenlijk niet waar je ja. kijkt. Dus, want dat is nog een heel belangrijk principe uh -huh. van de Dr. Bates methode dat is uh, uh, centrale fixatie. Uh -huh. En dat is uh, uh, dus wat je net komt te zeggen. Dat uh -huh. Je kan maar op maar één ding tegelijkertijd kijken. Een ander belangrijk aspect van natuurlijk zien is die centrale fixatie. Je kan dus eigenlijk maar één ding tegelijkertijd scherp en helder zien. Dus als je naar die ballon kijkt, dan ga je die niet in zijn totaliteit scherp en helder kunnen zien. Je gaat maar één aspect. Ja. Klopt. En als je nu jezelf forceert en je probeert mm -hmm. in één keer scherp en helder te zien, dan ga je mm -hmm. zien dat dan een enorme druk hier op je ja, derde oog Ja, klopt. Boek. Op je derde oog. Op je derde oog, ja. Ja, inderdaad. En dat is enorm. En eigenlijk mensen die basis zien, die hebben die voeling niet meer met die druk. Die hebben constant die druk. Oh. Maar je voelt het niet. Want dat is, dat is om kwettergek te worden. Ja, dat snap ik. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Dus en, een belangrijke techniek is eigenlijk ook uh, dus je moet hem rondom zien. Gewoon. Ja, dus dat je, als je al last hebt van waas, mm -hmm. dat je uh, met je blik rondom de ballon gaat, dat je verspringt mm -hmm. van één punt naar het andere punt. Kijk je bijvoorbeeld naar een letter, ik zeg maar ja, analyseer hem. E, dan ga je, uh, je, je kan bijvoorbeeld een denkbeeldige potlood op je neus zetten die tot aan de uh, letter gaat en dan kan je mm -hmm. alle boeken tellen van de E en dan mm -hmm. verspringt jouw blik in ja, ja, die ja, ja. tijd. Terwijl iemand die wazig zit, die wil die één en één keer tegelijkertijd zien. Mm -hmm. Maar dat kan niet. Dat kan technisch niet. Hè? Mm -hmm. uh, en als je dat toch doet, creëer je enorm veel stress. Mm -hmm. uh, want als je nu bijvoorbeeld in één keer naar die uh, ballon wil kijken, krijg mm -hmm. je niet alleen veel druk op je mm -hmm. derde oog, maar je gaat ook merken dat je niet meer ademt. Ja, ja, ja, ja, ja want je bent aan het, aan het concentreren. Ja. Ja, en je gaat ook op, beginnen oppervlakken ademen. Ja, klopt. Je ja. moet gewoon blijven ademen. Ja. Dus gewoon zelf tijd geven, rustig. Ja, rustig, alles, uh, knipperen mm -hmm. en uh, dus verspringen van punt naar punt. Mm -hmm. je ogen staan eigenlijk nooit stil. Mm -hmm. En op het moment dat je begint te staren, dan creëer je waas. Ja, ja, ja, dat is eigenlijk ja. ook um, ja, uh, de boodschap van Dr. Ja. Hmm. dus en, en een van de technieken is dus ook een denkbeeldig neuspotlood uh, dat eigenlijk een soort magisch potlood is. Dat, uh, kan ver, uh, dat wordt lang en kort, mm -hmm. lang Al uh, datgene waar je naar kijkt. Kijk je mm -hmm. naar uh, iets ver weg, dan ga je met de tip van de potlood uh, dat punt kijken aandraken, of aanraken. Aandraken. Aandraken. Okay. En dan, uh, eigenlijk dus je een, houdt iets in je hand? Dus je, ik heb dit potloodje en dan ja, doe je dit, of wat? Ja, je mm -hmm. kan bijvoorbeeld... Ja, eigenlijk is het zo'n beetje van uh, je doet uh, een denk oh. ah. Ja, omdat. Als je, je doet het visualiseren. Je... Ja, je visualiseert een potlood op je neus. Ja. En, en, of, een, of een veer. En met die veer raak je alles aan. En op die manier ga je eigenlijk jouw blik fixeren op één punt. Want okay. je kan dan maar één punt tegelijkertijd zien. Mm -hmm. Maar je blijft wel constant in beweging. Ja. Dus uh, en, uh, dat helpt dat de punt, ook om de waas. Uh, mm -hmm. Te verminderen. Uh, ja, mm -hmm. want het gaat alleen maar om die ontspanning. Dus. Ja, constant. want uiteindelijk mm -hmm. naar één punt tegelijkertijd kijken is heel ontspannend voor je. Ja, bewegen, maar, ja, ja, ja, ja. maar tegelijkertijd in beweging blijven, want als je dan naar één punt staart, mm -hmm. dan is het natuurlijk. Uh, ja. allez, dat is ook niet de bedoeling. Nee, ogen zijn constant je in beweging. Je moet blijven bewegen, dus met je ogen. Ja, want dan gebruik je die lenzen steeds. Ja, ja. ja. Dus dat, uh, <coughs> Het is een zeer wonderbaarlijk proces dat gebeurt om uh, dus de lichtstralen en de informatie van de buitenwereld op die macula te ja. laten vallen. Ja. Dus op de fovea centralis, dat punt in jouw oog, dat scherp en helder kan zien. Ja, ja, ja, ja. En um, als je bijvoorbeeld alles tegelijkertijd wil zien, ja. dan ga je ook een deel van de informatie projecteren op. Buiten de phobia centraal centralis. Maar dat kan je uh -huh. niet uh, uh -huh. zien. Dus uh, het is eigenlijk een fout gebruik van je ogen. Ja, interessant ja. hè? Ja. En een rasterbril. Ja, ah ja, nou, ik heb er even bij. Kijk, want hiermee oefen je dus. Dat is een ja. bril met allemaal gaatjes erin. Ik zal hem zo wat dichterbij laten zien. Ja, ja. <laughs> het ziet er heel graag uit. Het lijkt een zonnebril. Hè? Het lijkt een zonnebril, maar het is dus uh, geen zonnebril. En die rasterbril. Effectief, dat gaat je ook helpen om uh, te centraliseren, mm -hmm. omdat je kan maar door één gaatje tegelijkertijd kijken. Dus je blijft gefocust? Je, je blijft gefocust ja. en je kan niet anders of bewegen okay. om, om goed te kijken. Dus je kijkt door één gaatje en je beweegt tegelijkertijd, ah. waardoor dat je scherp en helder uh, ziet. Ja, en daardoor ga je dus ook niet die hele ballon willen zien. Ja. Maar ga je inderdaad gefixeerd kijken op ja. de plekken waar het moet ja. Ja. Je kan eigenlijk filmen. ook niet de hele ballon zien met een, Allee, uh, okay. een rasterbril, dat is zeer lastig. Mag, mag ik even? Zo ja, ja zeker. Ja. Nou kijk, dit is dus een rasterbril, ik weet niet of je het, ja, zien jullie het zien. Dan kunnen jullie mij een beetje doorzichtig uh, doorheen, uh, door de bril heen zien. Er zitten dus allemaal gaatjes zitten daar dus in en daarmee leer je dus ja, dat helpt, is een hulpmiddel om, om uh, centraal fixatie en Inderdaad, te want je gaat echt vanzelf met ja. je hoofd uh, van links naar rechts. Ja, je, het nodigt je echt uit om te bewegen, en bewegen is ook, um, ja. En je kan er heel goed doorheen uh, ja. kijken, ja. <coughs> want dit, ja, heel veel mensen, en mijn moeder hierbij ook, heeft heel ja. veel baat gehad in ja. een rasterbril. Ja. En ze zegt, dit werkt eigenlijk net als een bril. Ja, maar het voordeel is um, dat, dus. Uh, ik ga er mijn oog weer bij nemen, ja, ballonkool. Dus um, het ding is uh, dat. als dus... Ik voel het ook gelijk in mijn oog, in mijn derde oog. Ja. Is dat normaal? Ja. Als ik hier doorheen kijk, dan ja. voel ik hier een hele kriebel. Ja, dat kan. Dat ja. kan. Ja. ja. <laughs> dus, um, want het ding is dat je dus geen glas op sterkte mm -hmm. voor jouw oog zetten. Mm -hmm. um, jouw oog, dus als bijvoorbeeld je oogspieren dit doen met mm -hmm. je oogbol mm -hmm. en je zet er een, een, een glas op, op, op sterkte voor, mm -hmm. dan kan het niet bewegen. Je nee. zet alles vast. Ja, ja, ja, ja. Maar met de rasterbril, dat, mm -hmm. dat is geen sterkte. Dus ja. als je dan ontspanning bereikt, mm -hmm. dan kan jouw oog zich ontspannen. Ja, ja, ja. Maar dat kan niet met een bril op sterkte, dan kan je ook niet ontspannen. Nee, nee, want je blijft continu. Maar je blijft onder die druk staan. Oh. Maar met een rassenbril is dat niet zo. Er was er nog een techniek wat ik had gehoord van mijn moeder, die zei dat je steeds mee moet gaan met een vinger of zo. Ja, dat is zwaaien. Ze zal het waarschijnlijk dan hebben over de swing, het zwaaien. Dat is ook een techniek, een van de basistechnieken van het Bates, met de moeder omdat dus, um, dat ook een hele goede uh, techniek is om het staren mm -hmm. te doorbreken. Mm -hmm. en um, alles in het universum is in beweging mm -hmm. dus ook alles wat je ziet is eigenlijk altijd constant in beweging maar uh, als je staart merk je dat niet meer op mm -hmm. en um, de swing doe je normaal zien rechtstaand mm -hmm. en, maar je kan het ook op je stoel doen mm -hmm. en dan uh, om de beweging te zien kan je bijvoorbeeld je, je blik fixeren op je duim uh -huh. en dan uh, van links naar rechts draaien en dan ga je zien en dan gestrekt de arm of ja mag of gestrekt of mag niet uit, allang dat de plaats die je hebt en als je zo met je vinger uh, heen en weer uh, uh -huh. gaat dan zal je zien dat de achtergrond een beweging maakt ja, en gaat echt? de achtergrond mee met de, de beweging van je duim of is het de tegenovergestelde beweging uh, ja dus, uh, dus eigenlijk alles heeft een tegenovergestelde beweging Tegen het uitzien. Ja. ja, dan de beweging die jij maakt. Mm -hmm. En als je bijvoorbeeld gaat wandelen, dan is dat eigenlijk uh, gemakkelijk om daarop te letten dat alles beweegt in mm -hmm. het universum. Okay. Um, want ik voel het wel al, als ja. ik dit doe. Ik voel het hier bij mijn uh, ja. Kriino of zo ofzo. Ja. Dus, en uh, je kan er ook je ogen in sluiten en dan de tegenovergestelde beweging visualiseren. Dat is ook heel krachtig. Terwijl je dat, je dat doet. Nou oh ja, dat is als, je naar, als mijn duim naar links gaat, ga ik naar rechts. Of zo. Ja, als je duim naar rechts gaat, dan gaat eigenlijk het interieur <coughs> naar links. Ja, ja. omgekeerd. Ja. ja, klopt, dat voel ik. Ja, mm -hmm. knap hè? Ik krijg gewoon visualisatie dat we eigenlijk gewoon kijken met ons hersenen. Ja. ja, ja dat we ja, eigenlijk ja. kijken helemaal niet met de ja. ogen. Ja. ja. En dan kan je bijvoorbeeld je duim weglaten en hm. blijven swingen, en dan kan je die uh, beweging ook nog zien, maar minder duidelijk. Iets, in, ja, minder, klopt, dat is wat moeilijker. Ja, het is iets, een grotere uitdaging. Ja. Dus, maar je ziet de beweging wel. Ik zie alleen het, de achtergrond, ik zie de duim niet meer. Ja, oh, wacht, ja als je nee, je open hebt de duim, ja, kan je ja. de, de, ook de beweging zien. In, ja, het gaat zo. Ja. ja. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus en die tegenovergestelde beweging is heel, hoe beter dat je daar bewust van ben, bent, uh, hoe beter voor je zicht eigenlijk. Mm. Ja, dus en je kan die beweging laten vertrekken vanuit je heupen mm -hmm. als je op je stoel zit. En uh, eigenlijk kan je dan ook bijvoorbeeld denken, uh, wat doet een moeder als, als een baby uh, huilt of uh, ja, ja, ja. gaat te wiegen? Ja. En wat ik dan graag doe, dat is dan denken van oké, okay, ik ben mijn innerlijk kind aan het wiegen. Ja. Want ja. Uh, uiteindelijk is mijn innerlijk kind zeer gekwetst en heeft dat uh, koestering mm -hmm. nodig en ook uh, heeft het nood aan zich veilig voelen en door te wiegen door geef je die veiligheid. Want, en je ziet ook dat je springt ja. met je ogen. En dan je ogen gaan dus inderdaad die tegenoverstaande beweging opmerken. Ja. ja. En dat is ook eigenlijk een, een zeer goede <tosses> activiteit om te doen voor wie het vlak voor je gaat slapen. Mm -hmm. uh, mensen rapporteren dan dat ze beter slapen. Mm -hmm. want ze okay. zeggen, je wil, uh, op zich dan niet opmerkelijk, maar uh, veel van de activiteiten van de beatsmethoden zijn ook bevorderlijk voor een goede nacht. Oké. Okay. Ja. Ja, dus als je eigenlijk die aandacht dus weer in je ogen geeft, hè, dus door die technieken die we net hebben uh, gedaan, dan treedt vanzelf die genezing in. In principe wel, want uiteindelijk als jouw lichaam een symptoom geeft, waas is is een symptoom mm -hmm. net zoals dat pijn een symptoom is. Mm -hmm. Dus uh, als we ergens als we hoofdpijn hebben, of we hebben buikpijn, of, of ergens uh, ons lichaam geeft uh, pijn, wil ons lichaam ons iets vertellen mm -hmm. dat er iets is waardoor we niet in leid staan met het leven. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus als we dan kiezen om uh, terug in congruent te zijn met onze natuur en met de natuur. Mm -hmm. Men heeft dat symptoom geen nut meer ja, en dan verdwijnt ja, ja, ja. dat vanzelf. Dus ik kan niet zeggen, van, ik doe die oefeningen en mijn symptoom gaat verdwijnen. Mm -hmm. Nee, want dat hangt er van af. Ja. Uh, het is echt de bedoeling om, om, om terug, uh, dankzij die oefeningen, dus die zelfzorg te doen. Ja. En jouw innerlijke balans, mm. jouw balans terug ja. te vinden. Dus de uh, meeste mensen werkt het wel, als je het met de kennis van wat jij net allemaal verteld hebt. Want jij bent ook van je bril af. Ja. ja. Mm -hmm. Dus het kan. Ja. Het er kan. zijn mensen dus die ook van cataract en van alles en nog wat gewoon af kunnen komen als ze dit eh, ja. begrijpen en ook ja. het, het aandacht geven. Ja, uiteindelijk um, mm -hmm. niemand geneest iemand anders. Je mm -hmm. gaat altijd jezelf genieten. Ja. Ja. Uh, wat dat iemand kan doen is wel het veld neerzetten om, om, om dat zelfgenezend vermogen mm. te stimuleren. Mm. En dat is wat ik doe, mm. um, dat is de, de, de tools aan, mm. aanreiken mm. om het zelfgenezend vermogen binnen iemand mm. te stimuleren ja, ja, ja, ja. zodat het symptoom dat wijst op een disbalans mm -hmm. kan verdwijnen. Mm -hmm. Maar um, ik kan niet voor iemand anders de activiteiten doen. Nee, uh, iemand moet dat zelf doen Als iemand ja. zelf ja. de, hè, zoals, zoals je net aangaf, en er zijn natuurlijk nog talloze technieken, mm -hmm. ja, uh, die je kunt doen om je ogen dus uh, te, te genezen, mm. uh, ja, dan moet je natuurlijk met volle aandacht moet je daar zelf mee aan de slag om te begrijpen. Ja. Ja. Voor hetzelfde geld uh, snap je het al direct en, ja. en heb je het helemaal, heb je niet eens techniek nodig, dat kan ook zomaar. Hè. Ja. Dat je het licht ziet. Ja, ja dat gebeurt. Ja, en dat het in één klap ontspant, omdat ja. je denkt: hey verrek, ik heb die bril ja. niet nodig. Dat is me gewoon wijsgemaakt. Ja. En uh, ik genees mijn ogen vanaf nu. Ja. En je hebt natuurlijk ook voedingsmiddelen die ja. zouden kunnen helpen om toch het stofje te, te stimuleren. Misschien uh, om, om te ontspannen voor jezelf. En ja. die technieken die je aangeeft, en het, het, ja, vooral. De, de logica die erachter zit, mm. hè? dat alles een oorzaak en gevolg heeft. Mm -hmm. En als je de oorzaak aanpakt, dan verdwijnt ja. het gevolg. het ja. is helemaal anders, maar we zijn ook opgevoed van uh, oh, ik okay, heb hoofdpijn, bulletje, ja. hoofdpijn verdoven. Ja. Uh, dus Onze we zijn eigenlijk. enorm goed ja. in het negeren, het minimaliseren, het weglachen, het wegsnijden, ja. mm -hmm. uh, van alles met symptomen, uh, maar ja. er niet mee aan de slag gaan. Ja. En, dat is vaak een valkuil, ja, ja, ja. want er zijn mensen die dan zeggen van, ja, maar dat werkt niet bij mij. Maar als je als je de dus Dr. Bates-methode gaat toepassen als een beeldje mm -hmm. of als een bril, dan gaat het niet werken. Nee, nee. Het is echt een, een andere mindset. Ja, ja, ja. En ik, ik uh, kan me ook best inbeelden dat het niet voor iedereen gegeven is mm -hmm. om dit te doen. Mm -hmm. Maar uh, metgeen wat ik doe, wil ik voornamelijk de mensen informeren mm -hmm. dat dat ook mogelijk is, mm -hmm. want ik merk. Dat heel vaak mensen niet weten dat dit kan. Hmm. En dat er automatisch overgegaan wordt tot het dragen hmm. van een bril, hmm. of lenzen, of lezen. Hmm. Uh, en dan ben ik daar om te zeggen: Joe, oh, er is nog een andere manier. En dan is het nog altijd aan ah, de, be al de mens zelf buren. om te beslissen. Ja, ja, ja, zeker, ja. Uh, als iemand dan toch zijn ogen wil lezen, hmm. no problem. Ja, ja, iedereen uh, moet zijn, iedereen eigen, maakt keuze zijn eigen keuzes en beslissingen. Met, voilà. met en dit is natuurlijk de meest natuurlijke, beste ja. keuze die er is. Ja. Maar voor mezelf uh, ja. kan ik niet anders dan dit pad bewandelen, ja. omdat dat een pad is die mij tot hier al enorm veel vreugde. Ja, uh, ja de, de vreugde die je ervaart om terug opnieuw met je eigen ogen scherp en helder te zien, uh -huh. dat is onbeschrijfelijk. Ja, dat, dat lijkt mij vooral Echt. als je vanaf je zevende een ja. bril hebt gehad. Ja. En wanneer uh, ben je hiermee begonnen met deze methode, dat toen je bril uh, brilvrij was? Uh, ik ben dus in 2009 ben ik dan uh, bij Thomas Kweken uh -huh. uh, in de leer gegaan. En dat was nog zoiets dat pad naar helder ziet. Dat is met ups en downs. Ja. Je... Helderziend, dat is het naam. Ja, ja, dat gaat met ups en downs. Dan, dan gaat dat eens uh, goed vooruit, bij wijze van spreken, mm -hmm. en dan ineens heb je weer een, een, een terugval, een terugval. Ja. Um, om, om dat zicht. Het is constant uh, in, in verandering en um, ja sommige dingen zijn gewoon een, een grote uitdaging. We zijn mm -hmm. allemaal mensen, we zitten soms allemaal ja. vast in ons slachtoffer. Mm -hmm. uh, het is vaak gemakkelijk te gezegd van ik vergeef die persoon. Of ja, ja. Ja, ja, ja. Maar het zit vaak nog in je lichaam opgeslagen. Mm -hmm. dus, uh, dat je het zelf niet onder controle mm -hmm. hebt. Mm -hmm. dus, uh, maar in ieder geval, ik kan voor mezelf geen ander pad. Uh, ja, dus je begon. was van 2009 was je mee begonnen ja. en toen ging je ineens beter zien? Ja, dat is heel geleidelijk. Mm -hmm. dat, gaat, uh, uh, dat gaat met ups and downs. Mm -hmm. ja. en downs. En wanneer, wanneer zetten je zet jullie op een gebruik zien niet? Oh, ik denk... Oh, dat is een heel goede vraag. Uh, Wanneer heb je zoveel zelfvertrouwen gekregen dat je hem gewoon dacht van.? Uh... Ja, 2012, 2013. Nou, so, wat geweldig. Yes. En, en de opticien, ben je daar nog eens langs gegaan? Dat je het liet zien: van, goh, ik, ik, kan, uh, ik, kan, ik kan kijken zonder bril? Nee, ik ben wel eens uh, bij de oogarts uh, langs geweest. Mm -hmm. En uh, zij was heel, ver... zij was heel uh, ja, een beetje verbaasd. Ze dus kon ook het astigmatisme met mijn ogen niet meer terugvinden. Wat en, fantastisch! Ja. Dat was toch een cilinder van min 2 in mijn rechterhoog, uh, linkeroog en min 175 in mijn linkeroog. Mm -hmm. En uh, ik heb het daar dan nog eens gevraagd. Zeg ja, uh, ik heb dus geen astigmatisme dan meer. Nee, nee, nu. Nee, nee. <laughs> We, <laughs> We kunnen er niet bij met een oog volgens mij. Ja, ja. dus eh, ja. uh, en. Uh, uh, ja, vond dat, dat was graag. Uh, ja. ja, dat snap ik. Ja. Wat leuk. Mm -hmm. En gaan ze dan niet vragen aan jou hoe je dat hebt gedaan? Of, uh... Ja, als ik je gewoon vraag. Ja, die denk nou, <laughs> ja. is allemaal, die kunnen dat niet verklaren natuurlijk. Dat... Nee, maar en dan is... verkopen ze ook niks meer. Dat is ja. natuurlijk ook niet de bedoeling. Ja ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. ja. Nou ja, dan moeten ze maar weer nieuw werk gaan doen. Dus er is nog ja. wat je wel kan. Ja. Uh, <laughs> ja. Ik hoop dat ik ergens toch wat duidelijk of, of helderheid ge, gecreëerd hoe dat, dat proces volgens de Dr. Bates methode uh, werkt. werkt. Dus er zijn natuurlijk nog heel veel andere activiteiten en technieken, maar ik denk toch dat we de belangrijkste, uh, dus uh, bewegen en ontspannen. Ja. Uh, ja. Wil je nog meer activiteiten leren of wil je hier meer van weten, Yo, dan zou ik zeggen ga naar Oh, ja, ik Els. Ik heb een YouTube-kanaal oh. uh... Ze heeft ook nog een YouTube-kanaal. Ja. Dus alle gegevens zal ik in de beschrijving onder de video doen. En uh, ja, neem contact op met Els als je van je bril af wilt. Want uh, ja, hier zit gewoon uh, de oplossing. <lacht> ja, absoluut. Uh, ja, die oplossing moet je natuurlijk zelf door de deur heen wandelen. Iemand ja. <lacht> kan je de deur laten zien, maar je moet er zelf doorheen wandelen. Maar uh, ja, het is gewoon fantastisch, Els. Uh, ja. Wat er allemaal mogelijk is. En wat ik al zeg, mijn eigen moeder is het levende bewijs. Zij ja. heeft ook helemaal nooit meer een leesbril nodig gehad. Ze kan alles weer zien. En uh, ja, dat. Uh, ja. Dus ik zou zeggen: neem contact op. Of doe technieken die we net. Uh, nou ja, doe, niet, Je doe kan alvast starten ja. met een paar ja. van deze technieken. Ja, en, en probeer het gewoon. Ja. ja. ja. Vooral voor jezelf uh, ja. uitmaken van. Um, maakt het een verschil? Hè? Ja. En hoe zit het dan met mensen, sorry dat ik weer begin met iets, maar mensen die helemaal blind zijn? Uh, ja, mensen die helemaal blind zijn, ik denk dan dus aan Meijer Schneider. Hè? Uh -huh. dus die, die dan uiteindelijk uh, zijn rijbewijs zonder restricties heeft uh, kunnen uh, behalen uh -huh. en, en nu onlangs weer ver, verlengd heeft. Uh -huh. Um, het ding is, hij zegt altijd, kijk, mensen die blind zijn, die worden geleerd om niet te zien, niet te kijken. Mm -hmm. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus, en dan gaan we het weer hebben over dat principe van uh, centrale fixatie. Mm -hmm. die, die, die worden geleerd om in het einde te kijken mm. en voornamelijk een andere zintuigen te gebruiken. Mm. Maar uh, het, het is echt afhankelijk van wat precies de oorzaak is van die blindheid. Um, hij werkt ook bijvoorbeeld in eerste instantie uh, kunnen mensen vaak gewoon uh, licht en donker uh, mm -hmm. al beginnen onderscheiden of schakeringen in licht en donker mm -hmm. dat is al een begin mm -hmm. uh, uh, dus dat is wel specialiseerd hij is wel, Allee, dat is meer, uh, wel in gespecialiseerd bij mm -hmm. wijze van spreken mm -hmm. maar in ieder geval zelfs mensen die blind zijn de, er zijn mensen die, die effectief terug uh, een, een bepaalde ja, uh, gezichtsscherpte kunnen mm. terugkrijgen mm -hmm. doordat ze opnieuw leren hun, uh, hetgene wat er is te gebruiken. En zoals ik eerder zei, uh, zin gebeurt in uw visuele cortex, uw mm -hmm. ogen eigenlijk uh, ja. uh, zijn. Ja. En natuurlijk die traumatische ervaring. Ja. Bijvoorbeeld, Bijvoorbeeld ja, het kan ja. ook in familielijnen voorgekomen. Ja, ja, ja, of zo geboren worden inderdaad. Ja. Want je hebt dan zo'n film van Ray Charles. en die, ja. Uh, ja, de, zijn, zijn broertje die viel in ja. het water ja. en verbrandde levendig, want het was heet water. Ja. En die gebeurtenis heeft hij zien gebeuren, ja. kon dat kind hem redden. En toen daarna is hij blind geworden. Hij blind geworden. Ja. Dus dat heeft natuurlijk met een shock, een ja. impact, een traumatische ja. ervaring te maken. Waardoor je dus dingen niet meer hebt willen zien, want ja. het was natuurlijk vreselijk voor de ja. jongen om zijn eigen broertje ja. Ja, te zien overlijden. Ja. Dus ja, dat is heel logisch wat jij vertelt, die traumatische ervaringen. En ja. hij, hij heeft eigenlijk zichzelf het zicht ontnomen. Ja, inderdaad. Ja. Um, ja. Ja, dat is dan ook, ik kan dat natuurlijk niet zeggen voor die ziel, maar ik vermoed dat dat ergens ook mijn schuldgevoel is. Ja en, natuurlijk, ja, heel ja. veel schuldgevoel dus ja. dingen niet meer wil zien. Ja. ja. Dus, uh, ja, dat is maar het is, oh, dus dat je niet, denkt. Ja, het is dus niet ondenkbaar dat mocht hij dat trauma kunnen hielen, ja. dat hij terug kan ja. leren ja. zien. Ja. ja inderdaad. Dat is mogelijk. Ja. Ja. Dus, um, en het kan ook zo zijn dat er bijvoorbeeld in een familielijn bepaalde mm -hmm. traumatische gebeurtenissen gebeurd zijn, mm -hmm. waardoor dat um, een kind, bijvoorbeeld, blind geboren wordt of ja, zo. Ja, Dat ja, kan ja. ook, hè? Nou, Els, ik wil je hartelijk, hartelijk bedanken voor de komst. Helemaal vanuit België ja. en met al jouw prachtige informatie, en jouw kennis en je kunde. Nou, lieve mensen, willen jullie van jullie bril af? Ik zal zeggen, neem contact op met Els. Ik zal alle contactgevers in de beschrijving onder de video zetten. En, uh, ja, en, en, en probeer gewoon de technieken, de, de, de, spelletjes, de spelletjes van, uh, van ja, wat we hier net allemaal hebben ja, uh, ja. zitten vertellen. Ja. Nou, Els, dankjewel. Jij ja, ook heel hartelijk bedankt. Ik vond het super dat ja. ik uh, hier mocht komen vertellen over hoe dat je beter kan leren met je eigen ogen. Zonder een bril en zonder lens. Je bent het levende bewijs, want je eigen ogen ja, heb je ook genezen. Mijn moeder is levende bewijs. En Vast ja, alle mensen die Jan, jij geholpen ja, hebt ja, ja. Uh, zijn het levende bewijs. Ja. Dus uh, ja, ik ben heel oh. gelukkig met deze informatie. Nou, uh, oh. jullie... st. <hast> <hast> <hast> <Huh>? Jullie... <hast> ja, jullie ook hartstikke bedankt. Jullie ook hartstikke bedankt voor het kijken. Nee, <hast> toch Jullie ook hartstikke bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag terug. Tot volgende week. Doei!